Het is daarom nog maar het beste voor de mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Genieten is de brandstof die we nodig hebben om met een goede houding de finish te bereiken. Misschien dat het vanuit onszelf lukt de finish te halen. Maar ergens onderweg zullen we waarschijnlijk verbitterd raken en krijgen we een verkeerde houding als we niet kalmeren en tijd nemen om van de reis te genieten. Te veel mensen zijn constant aan het werk en putten zichzelf uit. Ze voelen zich schuldig over het genieten en het leven vieren waarvan Gods woord duidelijk aangeeft dat arbeid en genieten goed is. In Prediker 2 vers 24 staat dat het goed voor ons is om te ontspannen en te genieten te midden van het harde werken. Ons denken over dit gebied is scheefgetrokken. Het is Satan gelukt om ons te misleiden en daardoor slaagt hij erin om mensen vermoeid en opgebrand te houden en voelen ze zich boos en gebruikt als gevolg van overmatige werk en verantwoordelijkheid. We hebben tijd nodig om te ontspannen en tijd te hebben voor recreatie, even zo goed als werk en prestatie. Je moet ijverig zijn in elke taak die God voor je in petto heeft, maar zorg ervoor dat je een gezonde balans vindt door te leren hoe je jezelf kunt belonen en hoe je kunt genieten van de vooruitgang. God denkt dat je het waard bent. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik wil genieten van het leven dat U mij gegeven hebt. Laat mij zien hoe ik hard werk, maar ook de tijd neem om te rusten en genieten kan van mijn vorderingen. Dank U voor het overvloedige leven in Christus.